hoe belangrijk jij hagelslag vindt. Dus ik kom hem je brengen. Helemaal om gaan rijden. We zijn nu aangekomen in Duitsland om je hagelslag te brengen. Ik heb wel even in de auto laten liggen, maar kijk, we zijn in het hotel aangekomen. Allemaal om te zorgen dat jij je hagelslag hebt. En kijk, er is een lampje. We hebben net een nacht uh, overnacht in een uh, motel. Ja, wat je allemaal overhoudt voor je zusje als zij zin heeft. In hagelslag? Thank you. de enige reden dat we hier rijden voor het Slovakije-bord. Oeh, en wat zit daarin? Geen idee. Slovakije! Nog één kilometer. <laughs> bijna, Slovakije! Rij een beetje door. Mag niet. Oh, dat mag niet. Nog maar dat is niet. mooie lucht. ja, nou ja hebben We hebben weer een land afgevinkt, bijna. Het is wel 80 rijden. Ja, ik ga het Kijk eens, daar is die. Yes, daar is hij! Komen we langs? Slobakie. over 20 kilometer, maar je zegt dat hij nog een half uur moet rijden, geloof maar niks van, Ui. gaan, we open, doen. gaan we open doen, gaan we open doen. We, we hebben je hagelslag! Testaas. Oh. Haag. Hagelslag? Ja, dicht achterin. Haag. Oh. gaan Ik moet even de. Zo. Doe maar. Het raam moest dicht. Zo. Zo, we zijn eindelijk aangekomen. Hey Tess. In Hongarije. Nu op naar de Hagelslag. Hagelslag, oh my god. Gij is dat beter? Ja, leuk hè? Nee, ja, maar... Nee, ik loop naar Hongarije voor jouw Hagelslag. Bestaan, nou, blijf. ja. Wat doe je het allereerste als je natuurlijk haagslag hebt gebracht en aankomt in Budapest? Met Tess dus aan de paarden bezig zijn. Wat doen we altijd weer voor de paarden? Want paarden nummer 1. Toch Tess? Wat? Paarden nummer 1? Ja, altijd. Ik ga zo mijn bakje doen. Voor als je afvraagt, wat is het mooi weer? Zeker. Maar ook wat een herrie. Ik wil jullie wat laten zien. Kijk. Het is een waterfontein, ik weet nog niet of je me hoort. Maar het is een soort park met een ballon. Erg leuk. En we gaan vanmiddag bij Tessa kijken, bij het mennen. Ja? We zijn aangekomen bij de House of Music van Hongarije. Het zit allemaal sterretjes. En dan gaan bomen zo in die gaten. We zijn in een soort park. Vanaf hier kan je ook het kasteel volgens mij zien. Kijk, het is daar. daar. En dit is dan verder de House of Music. Erg tropisch. Nou, ik kreeg nou een commentaar omdat ik het tropisch noem. Het zijn gewoon planten. Sorry. Ga ja. ik goed op de shot? Ja. Welkom. Heet het is een stoelke voor paarden. Trouwens, ik ga ook nog even klagen. Fred, ik heb nieuwe schoenen. Die had Rick meegenomen. Want Rick kwam gisteren weer aan. Maar ik loop hier zo op dat ik... Dus natuurlijk meteen inloop. Oh, ik heb nu al een blaar. Nu al. Wel heel blij dat ik nieuwe schoenen heb. Want ik heb nu, eh, als ik paarden was, heb ik niet dat heel mijn voeten nat zijn. Dus ik heb nu weer droge voetjes. Yes. We love that. Oh, ging aan buiten. Ik moet wel het hele ding beeld. Kan ik dat er knippen, zeg maar. Kijk. Abonneer. Zoals je hier ziet, komen we aan bij een heel mooi rivier-gebouw. Ik weet niet wat het is. Kijk, ik moet er een beetje naartoe lopen. Het is sowieso erg mooi weer. Dat sowieso. Kijk. Tadaa. Het is mooi. Het is heel mooi. Kijk, er is een hond in de water. En hier is het kasteel wat wij nu gaan bekijken. We zijn nu aangekomen bij het kasteel. Tada! Wat me nou opvalt hier aan, daar zit sowieso de Death Reaper, maar hier is iets met paarden gaande. Misschien moet ik dan maar gewoon even naar binnen gaan, dat, dat, dat moet ik wel denk ik. Side note, we mochten binnen niet filmen en het was niet interessant, maar ik ga wel op de video met een paard. We zijn aangekomen bij het Mennen evenement. Uh, we zijn net door deze poort heen gegaan, zonder dat we eigenlijk weten of we daar wel doorheen mochten. Maar we zien een hoop van die paardenborden. Dus ik denk dat dat dan goed is. Volgens mij is daar Tess ergens. En wij gaan nu gewoon uh, een kant op en we zien wel of we bij een evenement, <laughs> een evenement uitkomen of niet. Hallo ja, ja. hier. Ah! ah! Dat klinkt toch echt, echt. Even voor jullie informatie: ik ga nu Bram Chardon filmen. En we gaan in verschillende hindernissen, niet allemaal. Ze moeten er zeven. Dus maar wij gaan er maar een paar filmen, de coolste. Zoals jullie net hebben gezien, was Bram heel goed bezig. Tess heeft waarschijnlijk laten zien of hij gewonnen heeft of niet. Dat weet ik niet. Ik moet wel helemaal mijn hoofd erbij. Wij gaan nu meer richting het centrum van Pest, van Budapest. En gaan daar de stad weer onveilig maken. Kijk namelijk wat een mooie boom. Nee, geintje. Het is een hele grote gebouw hier. Met is Het parlementaire gebouw. Weet waar... ja, Weet je waar, waar vergaderingen worden gedaan en zo? Een beetje overdreven, maar wel super tof. Kijk, er is ook allemaal water hier. Oh ja, en een heel groot gebouw. Ja, best wel mooi. Maar vooral water. Je zou het niet verwachten, maar er is zelfs een piratenschip. Heel duidelijk, een piratenschip. Piet Piraat. Heb je soms ook een probleem? Dat als je gewoon normaal door een stad heen loopt. Dat je, ope dat je opeens rennen bij een festival eindigt? Ik heb geen idee hoe dit kan. We gaan het bekijken.